Ja, mooi gras. Dat zo. Ja. Even, ik wil hem even even even eruit graven. Ja. Maar ben je deur, je niet kwijt, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dus die hoort die bij. Ja, ja. ja, nou, ja daar zit die trend op. Het wel ben je bijna een een klaar? klaar? nou, dan bijna klaar. Zo. Nou, ja, we gaan even ja. door. Laura, tot ziens. Doe de foto? Dat kan hoor. I'm sure you'll see. Nice. Nice. <laughs> <laughs> I want to grow his hands. Ja. Zo, Gerlinde die is even. Je het groene loopt twee tot hier.